We staan hier nu bij het Juliana Kinderziekenhuis, ook onderdeel van het Haga. En als operatieassistent assisteer je dus ook bij de kindjes. Ehm, ingrepen die we tegenkomen zijn nusbare bij de wat oudere kinderen. Ehm, maar ook bilagrische bij kindjes van nog, nog maar drie dagen oud. Plastisch, ehm, uro en orto, eigenlijk heel allround.